Heel veel mensen hebben zonnepanelen en heel veel mensen daaronder die hebben ook nog een analoge meter. Dat is zo'n meter die terugdraait als je stroom op het net zet. Maar sommige leveranciers die gaan toch extra kosten aanrekenen voor mensen binnen zo'n profiel. Jordi, energie-expert bij Testaankoop. Jordi, ja, waarom doen die leveranciers dat precies? Wel, De leveranciers wijzen eigenlijk naar gestegen kosten, gestegen onevenwichtskosten. Nu, dat vraagt een woordje uitleg. Belangrijk om te weten is dat leveranciers er eigenlijk moeten voor zorgen dat elk kwartier van de dag ze evenveel stroom aankopen dan wat, ze, dan wat hun klanten eh, zullen verbruiken. Um, ja, op het stroomnet moet hun vraag en aanbod, namelijk continu een evenwicht, zijn. Uh, en daarvoor moeten ze eigenlijk dagelijks uh, aan Elia, dat is de hoogspanningsnetbeheerder, laten weten hoeveel hun klanten zullen verbruiken en hoeveel hun klanten op het net zullen zetten. Maar dat is natuurlijk maar een inschatting, hè. dat kunnen ze niet 100% zeker op voorhand weten. En als blijkt dat daar een verschil op zit met de realiteit, ja, dan moeten ze kosten betalen aan Elia om het evenwicht op het net te gaan herstellen. Okay. En het zijn die kosten die voor de klanten met zonnepanelen en een terugdraaiende teller sinds eind vorig jaar zijn gestegen, omdat de berekeningswijze waarop die kosten worden aangerekend veranderd is. Oké, okay, je spreekt over kosten, maar concreet, ja, om hoeveel geld gaat het dan? Ja, wel, uh, het gaat voor een gemiddelde installatie om een jaarkost tussen de 250 en 500 uh, euro op jaarbasis. Dus allee, dat is toch niet, uh, niet weinig. Uh, maar er zit wel wat verschil op, afhankelijk van de leverancier waarbij je klant bent. Uh, Total Energies bijvoorbeeld, dat de kost zal aanrekenen vanaf 1 april uh, 2023, aan wie bij hen klant is geworden sinds november, rekent op dit moment de laagste kosten aan. Bij OctaPlus zien we dat die kost dubbel zo hoog ligt en uh, Mega, die situeert zich daar ergens uh, tussenin. Wat we wel vaststellen is dat die kost regelmatig uh, wijzigt. Bij mega bijvoorbeeld bedraagt de kost deze maand nog slechts de helft in vergelijking met twee maanden geleden. Dus stel Jordi, ik heb zonnepanelen, ik heb nog een meter die terugdraait. Mijn leverancier die gaat die extra kosten aanrekenen. Ja, Kan ik daar dan aan ontsnappen op een of andere manier? Ja, je hebt eigenlijk twee opties. Hè? Ten eerste, je bent niet verplicht om bij die leverancier klant te blijven, dus je kunt veranderen van leverancier. En ten tweede, je zou kunnen overwegen om een digitale meter te laten plaatsen. In het eerste geval, als je wil switchen van leverancier, dan doe je best een vergelijking van de tarieven waarbij je rekening houdt met die extra kosten. Dat kan via onze prijsvergelijker, waar we die extra kosten in hebben opgenomen. En wellicht zal het dan voordeliger zijn om te switchen naar een leverancier die die kosten op dit moment nog niet aanrekent. Uh, en ja, voor alle duidelijkheid, op dit moment is dat nog altijd de meerderheid van de leveranciers. NG Eneco, Luminus rekenen die kosten momenteel nog niet aan. Uh, let er wel op dat je je overstap goed timed. Hè. Met een uh, analoge meter en zonnepanelen is het van belang dat je overstapt op een moment zo dicht mogelijk bij de jaarlijkse meter Oké, okay, en wat dan met de digitale meter? Kan ik er zo ook aan ontsnappen? Ja, dat kan inderdaad. Hè. Als je een digitale meter laat plaatsen, dan betaal je die kost niet. En bovendien betaal je ook het prosumententarief, de netvergoeding, die betaal je dan ook niet meer. Dus het kan interessant zijn om dat te overwegen, maar weet dan wel dat je meter niet meer zal terugdraaien. Met een digitale meter is het zo dat je betaalt voor wat je van het net afneemt als je zonnepanelen te weinig produceren. Anderzijds krijg je dan wel een vergoeding van je leverancier voor wat je op het net zet als je zonnepanelen meer produceren dan wat je op dat moment verbruikt. Super helder, dank u. Uh, wil jij meer uh, weten over energie of wil je kijken naar welke leverancier je moet overstappen om aan die extra kosten te ontsnappen? Klik dan op deze link.